Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. In deze missie ga je een virtuele wereld bouwen. Je ontdekt wat een virtuele wereld is... en hoe jij in zo'n virtuele wereld een verhaal kunt vertellen. Game je wel eens? Speel je bijvoorbeeld Fortnite of Animal Crossing? In deze game speel je met je eigen karakter. Dit karakter beleeft allerlei dingen in zijn of haar eigen wereld. Deze wereld is niet de werkelijkheid. Het is een digitale en geanimeerde versie van de werkelijkheid. Zo'n digitale wereld noem je een virtuele wereld. Het leuke van zo'n virtuele wereld is, is dat alles wat jij kunt bedenken mogelijk is. In deze serie ga je een verhaal vertellen in een virtuele wereld. In de komende video's ga je ontdekken dat er verschillende verhaallijnen bestaan. Aan de slag met je eigen verhaal. Dit verhaal ga je uitwerken met behulp van een ontwerpcanvas krijg je uitleg over Co-Spaces, de plek waar jij jouw virtuele wereld gaat bouwen, een scène uit jouw verhaal bouwen in Co-Spaces en als laatste je virtuele wereld delen, bekijken en presenteren. De video's helpen je stap voor stap bij het maken van jouw virtuele wereld. Tijdens de opdrachten kun je de video even op pauze zetten of even terugspoelen wanneer je iets gemist hebt. Leuk dat je meedoet!